in de ponies. Hé Black Jack! hey Joyce, kom maar Joyce! Ho Joyce! Hé Black Jack! Oh Black Jack, helemaal keurig punt! Kijk eens, eens Black Jack! Kijk eens! Oh, laat je hem vallen! Jij ja, bent slim! Jij hapt gelijk alles op, maar we gaan even de hem toch! Joyce, die laat dat altijd liggen! Hé Joyce, kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Kom bij Jos! Ho, Jos! Als je hem laat vallen, ben je hem kwijt, Jos! water genoeg! Hé, hey, Jos! oh Jos! Ho! Oh. Annabel, pak ze wel op! Hey, Hé, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hij hey, wel ook een top! Zijn er Kijk eens, Roosje! Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Oh, dan gaat Annabel op stelen! Ja, ze zijn echt een Oh, Jij bent de baas! Annabel houdt zich altijd een beetje in. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Oh Joyce, dat is geen riskant! Ja, hij komt plekje nog. Oh, je hebt hem nog. Goed zo, Joyce! Hé Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, wat gemeen! Niet leuk, Joyce! We terug, kom maar terug, Joyce. Ho, Joyce. Ja, ik heb het al meer. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ho, Joyce. Hé, Roosje. Hé, Roosje. Hé, Roosje. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Goed zo, Joyce. In één keer. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Ik ga zo'n stukje hoor, zoals Hé hey, Joyce, kom maar Joyce! Ho, Joyce. Oh, je laat iets vallen, Joyce. Hé, hey, Blackjack! Ja, Annabelle, ik heb hier even niks. Hé, nee, Roosje, kijk eens, Roosje. Ja, nee, je mag het loof. Kom maar! Goed zo, Ho, Joyce! Ho, Joyce! Geen rollen, Joyce! Ho, Joyce! moet je uittrekken, Joyce! Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Annabel, oh, die staat dan dichtbij. Hé, hey, Blackjack! Appeloesers! Ho, oh, Annabel! Hey, Roosje! Ik ga straks olie Hey, Hé, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Ponies, goed zo Joyce. Hey Joyce, kom bij Joyce. Oh kom maar, tjus. Oh tjus, kom maar Goed zo Joyce.